Top. Deze hier, een toekie is dat dan leuk of is dat meuk? <middels> <middels> ja, je moet stel je niet <middels> aan. Ik <middels> tijd de mensen thuis te lullen. Hi, lieve mensen. Ja hoor, daar zit ze weer op de vertrouwde plekkie. Ik ben de laatste vlog een beetje onderweg geweest, dus ja, dan had ik niet zoveel tijd om hier op mijn gemakje te gaan zitten filmen. En uh, ja, zoals je misschien kan zien, ik heb de achtergrond een beetje veranderd. Deze kast ligt nu op zijn kant in plaats van omhoog. Ik dacht dat is leuk voor de verandering. En wat ik ook dacht is leuk voor de verandering. Ik ga zelf mijn haar verven. Ja, want vroeger deed ik niet anders en ik heb het heel vaak geblondeerd. Long time ago met 12% thuis. Dat was natuurlijk best wel link, maar ja, weet je, living on the edge. Hè? Try before you die, je kent het allemaal wel. Maar nou heb ik laatst op Instagram gevraagd, welk merk ga ik gebruiken? Want het is toevallig allebei dezelfde kleur, nee het is niet toevallig, dat heb ik zo uitgezocht. L'Oreal Paris Colorista Paint Pink. Pink. Of de Knight and Wilson Color Freedom Metallic Glory. Ah, de verpakking. Leuk. Nou, en de meeste hebben gekozen voor deze. Dus deze gaat het worden. Ik heb misschien nog wel een beetje roze in mijn haar. Zo, en dat voelt hard. <laughs> ik heb nog wel een... Ga ik dadelijk even vertellen hoe dat komt... Ik heb nog wel een beetje roze in mijn haar, maar ik ga deze gewoon uh, gebruiken. Ik ga dit gewoon lekker in mijn haar smeren. Wat ik zo meteen dus eerst moet doen, is uitborstelen wat er nu in zit. Want wat er nu allemaal in zit qua producten, om mijn haar zo te stijlen, is onder andere deze poeder. Die, dat heet uh, Super Power Powder. Ja, dat is, uh, dat is een poedertje, die doe je dan in je haar. Ik weet niet of je dat zo kan zien, maar die doe je dan in je haar en dan wordt het lekker stug. En dan kan ik makkelijk stijlen. Super product. Ik vind het echt heel fijn. Maar daarnaast gebruik ik ook deze haarlak. Trouwens, dit is allemaal niet gesponsord. Ik heb het zelf betaald. En ik moet niet zo jongens. Oh, oh dat komt hier. Oh, hoi, koorts. Je zou zeggen het is het einde van de zomer. Maar ik begin er gewoon nu pas mee. Zoals is alle andere dingen die ik later, maar ik later mee begin, doe ik dat ook. Met <kuggen> korts Ha! Excuses. En door. Deze komt bij de Action vandaan. En toevallig heb ik die bij Raco geprobeerd. Sorry, Jennifer, als je nu zit te kijken. <laughs> die had daar ook zo'n bus staan. En toen dacht ik, oh, die ga ik even testen. En dat vond ik best wel fijn. En toen kwam ik hem bij de Action tegen. En toen dacht ik, ik ga hem even kopen. Maar hij is heel lastig uit te borstelen. Want het, is, het voelt ook als suikerspin. Maar uitborstelen is echt een cream. Dus deze gaat het worden. En we uh, gaan we weer even kijken wat hier allemaal in zit. Uiteraard de tube 5 Rose gold. En uh, dit flesje. Ik vind het er allemaal wel heel chic uitzien, moet ik zeggen. Ik vind het wel mooi dat uh, zwart en grijs. Color Freedom Metallic Glory Cream Developer, ja, Wat zit er nog mee in deze, oh, Color Freedom Metallic Glory After Color Conditioner, en de handschoentjes. Nou ja, voor de rest weten we wel, er zit ook in de beschrijving bij, maar we weten vast wel hoe dat werkt en ik mis alleen een kwastje. Hier staat een kwastje op, dus gok ik dat er ook eentje in zit. Ja hoor, ja, hier zit de kwast in. Papa, deze ga ik gebruiken. Als iemand anders deze wil testen, doe maar even een berichtje hieronder. Dan krijg je hem van me. Dus, ik ga mijn haren even uitborstelen. Ik ga nog even een kommetje zoeken en uh, een ander shirtje aandoen, want hier gaat het natuurlijk dus niet mee. En dan ben ik zo bij jullie terug. Dan gaan we lekker schilderen. Volgens mij heb ik alles nu. Daar ben ik weer. Dan gaan we nu een poging doen om het uit te borstelen. Oh, Molly, een paar haren minder. Maakt allemaal niet uit. Ik kan je zeggen, ik vind het reten spannend. Voorheen uh, heb ik het altijd wel zelf gedaan, zoals ik al zei, maar ik weet nu hoe dit niet, niet zo. Oh, ik weet niet hoe dit nu uit gaat pakken. Want op het echte grijze haar, wat ik nu al een poosje heb, wat van mezelf is, dat uh, dat heb ik nog nooit zelf gedaan, eigenlijk. Haha! -ha. Oh, dat is echt heel stug. Maar nou ja, goed. Kijken. Oh. Oh ja, dat is wel aardige uitgroei jongens. Een hey, pot voor <laughs> Maar ik heb deze. Daar kan ik dus mooi mee uh, zul dingen zijn. Ik heb wel één uitdaging, want ik wil alleen de bovenkant, zeg maar, uh, doen. Hoe ga ik dat doen? Ik ga. Aluminiumfolie. Ga ik om mijn hoofd knallen denk ik. Oh, en de tip. Leuke tip. Gratis. Tip van Flip. Deze dingetjes hier. Die hoekjes. Moet je even indrukken. Kijk, er zit een hoekje. Zie je? je Die druk je even in. En dan doe je wat bij de andere kant. En dan blijft de rol in het doosje. Mocht je dat nog niet weten, leerzame televisie is dit. Nou, uh, voor de rest moet je mijn tips niet volgen nu. Want <laughs> dit gaat toch wel wat fout. Denk ik zo. Uh, ja, nou, ik moet even. Ruzie met het aluminiumfolie. Hé, hey, en als het mislukt, de kappen zitten in de buurt, hè. Ja. Nou, voppethee. Echt hoor, wat begin ik aan? Kan ik toch nooit dit? Klein stukje. Ik ga eerst... eerst oh. Wat begin ik aan? Maar ik heb het al gezegd dat ik dit ga doen. Zo, denk ik hè. Ach, wat kan mij het ook schelen. Ik ga gewoon smeren. Huppate. Nou, goed. Uh, dit is toch... Uh, Conditioner, dat is voor de naam. We gaan eerst even mixen. Ik zal even de neuk opzij zetten. Ik heb een, uh, een bakje. Uh, dit was van uh, Noodles. Oh, ik het echt heel eng. Ik is echt heel eng. Hé, hey, en niet stiekem vooruit spoelen, hè. Dat je al kan zien wat het wordt. Misschien laat ik dat trouwens in een volgende vlog pas zien. Handschoenen moet ik eigenlijk ook al aan, hè. shaken shaken not stir weet je wat nou ook zo handig is zo'n klein spiegeltje not. spiegeltje spiegeltje aan de band wie wordt het rozigst van het land rozigst is het wel überhaupt een woord maar ik deed het vroeger ook nooit in een bakkie zo, is goed voor mijn piekendeel. Oh, Over spieren gesproken. Ik heb de laatste keer dus een uh, CrossFit Gymnastics class gedaan. Veel te veel met mijn armen. Jeetje mina, ik heb slijmbeursontsteking gehad aan de beide kanten. Nou, uh, ik heb het geweten. Pff, verschrikkelijk. Mijn armen willen niet meer. Oh, kijk nou. Oh, nou had hij eraf. Hé, maar dat deed ik voorheen ook niet in een bakje. Ik deed gewoon zo aan ons smeren. Hé, hey, dat stinkt helemaal niet. Maar hoe ga ik dit nou doen? Wat is nou handig? Moet ik eerst de binnenkanten doen? Ja, dat lijkt me wel. Dan moet ik ja, natuurlijk. Oké, okay, ik ga dat even zo. Oh, nou, hier heb je dus eigenlijk die uh, puntkamperen. Denk ik wel? Hey, ja, je moet handschoentjes aan. Oké, okay, handschoenen. Ah, kavia. Kijk die kavia's, die langharige dingen. Oh, goedie, goedie, goedie. Nou, here goes nothing. Oh, huh? waar komt dat allemaal uit, joh? Moet die conditie er al niet mee, toch? Nee, Uit de kleur. Oh, god. Ah! Oh! Er zit allemaal lucht in. Dat schiet toch niet op? Ik heb trouwens een oud shirt aan dus, hoor. Uh... Nou, waarom komt het nou alle, alle kant uit? Oh, ik heb er nu al een beetje spijt van wat ik het zelf doe. Ik denk niet dat het zoveel kleur afgeeft als ik het zo doe. We gaan het zien, we gaan het meemaken. Ik heb natuurlijk dat hele potje voor mij zo'n klein beetje haar. hè? Volgende keer nodig ik gewoon iemand uit door die met die dat voor mij doet. Miniatuur spiegelt hier staan. Een kloddertje roze hier! Oh! Een kloddertje roze op mijn voorhoofd! Oh wacht! Shoot! Ik ben hier al bij uh, het stuk waar ik niet hoorde. Een klein beetje roze hier! En daar waar het niet moet! Hmm. Daar hoeft het niet! Hier zo! Nou, leuk! Het is oranje dit! Het gaat wel heel moeilijk... Oh! Heel lastig en... Moeilijk eruit ofzo. Ik weet niet. Oh, het uh, is misschien wel even leuk om te vertellen. Deze vlog die jullie nu aan het kijken zijn, die komt dus op de zaterdag. Dat ik aan het flyeren ben voor Band Meets Choir. Dus als jullie dit aan het kijken zijn, dan ben ik aan het flyeren. Ja, op een korenfestival. Mocht je niks te doen hebben en je wilt meer informatie over Band Meets Choir, moet je even daarheen komen. Dan kunnen we je jullie informatie geven, want ik ben daar samen met... Au. Belinda en Hermen, Ja, hartstikke leuk natuurlijk dit. <lacht> Punky, wat een geklungel. Voel me ineens related to Smurf. Achterop kan ik natuurlijk helemaal niet zien wat ik aan het doen ben. Ik snap sowieso niet wat ik aan het doen ben. Het lijkt wel oranje. En dit is een troepje. Oh, een troepje, een troepje. En hier zit een vlek. En dat wordt alleen maar gekker. Als ik er met mijn handen aan ga zitten, zal ik gewoon het hele gebeuren, Ik ga even de achterkant checken in de andere spiegel. Met deze kleine spiegel. Ik ben zo bij jullie terug. Ik ga even kijken wat een rotslotje van de achterkant is. Moment! Nou, volgens mij valt het wel mee. De achterkant, toch? Als je het zo uh, gaat niet zien. Dus, maar ik ben alleen een beetje stom hier. Kijk, oh. Ik ben stom hier. Uh -huh. Dat gaat er natuurlijk nooit meer uit. Hier zit nou zo'n hele vlekkels. Ik moet zeggen dat dit uh, ondanks dat het echt verf is, het ruikt echt lekker. La la la la la la la la. Nog meer erin. Ik heb bijvoorbeeld de taal bij, dus het moet ook gebruikt worden dan. Zijn jullie ook zo benieuwd naar de. Het einde. Dit is het einde. Nou ja, in ieder geval zit overal de verf. Zie ja, Echt everywhere. Dat lijkt wel oranje, jongens. Oh, no. <laughs> Dat, uh... Ja, die heb ik wel nodig gehad. Ja. Suffet. Ik zie jullie zo weer. Ik ga het even opruimen. Tijd is om. Ik ga het eruit spoelen. Ik heb lang genoeg gewacht. Het stukje wat ik zie. <lacht> het Lijkt bruin. En dan ziet het er natuurlijk nog nat anders uit dan droog, hè? Maar ja, goed. Daar haat hij. Oh. Wat is helemaal nou, die roze? Nou ja, apart. Oké, okay, nu ga ik er uh, versteviging in doen. En dan ga ik kijken of die foam-rollers of die in kan draaien. Dat lijkt me wel leuk als ik een beetje action uh, hierbovenop heb. Oh, van de action. Oh nee, acetyon. Dat klinkt uh, duurder, hè? Nee, dit, ik vind het geen rollers, jongens. Sorry, ik vind het geen rollers. Nee, vind ik gewoon niet. Ik vind het gewoon niet. Versteviging erin. Wat zie ik. Hoe ik dit het beste. Hoe ik dit het beste in kan rollen. Het is allemaal leuk en aardig. Er zit er natuurlijk wel slag in en zo. En krul en weet ik het allemaal. Maar is er dan nog wel een leuk model van te maken? Dat is dan nog de vraag, hè? Nou, dit is het. Dit was de vlog van deze keer. Ik hoop dat je hebt genoten. Vind je het leuk? Doe even een duimpje omhoog. Wil jij de volgende keer nou ook kiezen? Wat ik moet gaan doen? Of wat ik moet gaan gebruiken? Of wat dan ook? Moet je meenemen voor?